We maken een nieuwe video over een make-up product dat je zeker in je stash moet hebben waar je ook naartoe gaat. En het is een wit koolpotlood. En ik ga vandaag voor de ultra budget versie van dit potlood. Namelijk van Essence. Hij kost slechts 99 cent. En het is eigenlijk gewoon een koolpotloodje. En er staat op... Karel Pencil voor High Precision Application Long Lasting. wat kun je daar eigenlijk mee? Ik ga het je uitleggen in deze video. Nou, um, wat ik zo fijn vind aan dit potlood is dat hij heel zacht is. Als je zeg maar aanbrengt op je huid... Um, is hij vrij sterk van kleur. Hij is echt wel wit, zoals jullie kunnen zien. Maar hij blendt heel makkelijk uit. En dat betekent dat je er gewoon heel veel kanten mee op kunt. Maar waar, waarom zou je eigenlijk zo'n potloodje kopen? Nou, um, wat zo geweldig is aan dit potlood... is dat je er verschillende dingen mee kunt doen. Um, je kunt er je ogen optisch mee groter maken. En dat vind ik echt fantastisch ik zal je laten zien hoe misschien kennen jullie die manier um, om je oog optisch groter te maken door uh, in plaats van juist zwart aan te brengen op de binnenste waterlijnen van je oog juist wit aan te brengen want wit vergroot eigenlijk um, je oogbol het lijkt dan net alsof het wit van je oogbol doorloopt tot een met je wimperrand en dat maakt het optisch groter ik zal het laten zien Je ziet nu het duidelijk verschil tussen het ene oog waar ik het wel heb aangebracht, en het andere oog waar ik het niet heb aangebracht. En ik vind dit echt een fantastisch effect geven. Je kunt het witte zelfs nog wat doortrekken naar het binnenste van je ooghoek toe. Al draag ik lens, dus ik heb wat meer um, traanvocht in mijn ogen. Waardoor dat wit zich soms helemaal verzamelt tot een uh, korreltje aan het binnenste uh, stukje van mijn oog. Dus ik vind dat niet zo fijn. Ik ha uh, laat hem vaak ophouden waar zeg maar um, dat. Um, hoe noem je dat gaatje eigenlijk? Uh, waar je traanbuis zeg maar eindigt en waar zeg maar het traanvocht naar buiten komt, daar laat ik hem meestal eindigen. En je ziet echt duidelijk verschil. Dit oog, oogt ook gewoon heel veel frisser en uh, opener. Als je dit te wit vindt, dat kan natuurlijk. Want het is ook vrij wit. Het is best wel in your face. Dan hebben ze ook nog een ander potlood. Tenminste, dat is van Catrice en dat is eigenlijk meer een stick. En dat is net iets meer huidkleurig um, dan dit, echt, dit absolute witte. Nou, ik zal ook nog zo even het andere oog doen. Maar wat je ook nog kunt doen, is dat je uh, dat witte niet alleen aan de onderkant aanbrengt, maar ook aan de bovenkant. En uh, ik moet wel zeggen, het lastige van dit productje is dat het zo zacht is dat je echt moet oppassen dat het niet op je wimpers terecht komt. Anders heb je witte wimpers. Geeft ook wel een leuk effect, maar misschien voor een ander keertje. Kijk, en nu heb ik het ook, zeg maar, aangebracht aan de bovenkant. En het is misschien iets moeilijker te zien op camera. Maar als ik zo kijk misschien. <laughs> maar um, dat geeft je oog ook nog eens een extra open effect, wat ik heel erg mooi vind. En hetzelfde kun je natuurlijk doen met zwart. Met zwart wordt alleen je oog kleiner en ja iets zoeler. Iets, ja, iets meer voor s'avonds, denk ik. En ik zal het even doen met het andere oog ook. Zo, nu heb ik ze allebei gedaan. En zie je dat het gewoon een heel, ja, het heeft een heel ander effect dan wanneer je het niet doet. En je geeft je veel ja, opener en opener uitstraling. Veel uitgeruster, veel cleaner eigenlijk ook. Wat ik gewoon heel erg mooi vind. Um, dit is één methode. Wat je ook nog kunt doen om je ogen net een beetje een frisse look te geven: is het potloodje aanbrengen. Net langs het uh, binnenste. Of ja, wel op je bovenste ooglid. Maar dan echt net langs de wimperrand. En dan alleen zeg maar dit stukje. Ik zal het laten zien. Wat ik bedoel, het is best wel moeilijk uit te leggen. Zo, en nu is het heel hard. Nu is het heel uitgesproken. En dan pak je gewoon een uh, penseeltje. Maakt niet uit wat voor penseeltje. Je kunt een eyeliner penseeltje gebruiken. Um, ik heb zo'n heel fijn penseeltje met een soort sponge op. Moet je even zoeken. Ehm... Um... Da da da, -da. is nou? Oh, hier. Kijk, het is maar een penseeltje. Oeh, gaat het goed? Ja. Met een soort mini mini -spontje. en dan kun je het heel mooi ja, uitblenden. En dan ja, kun je er een mooi zeg maar, randje van maken. Langs het begin van je wimpers. En dan kun je dat ook een klein beetje uitblenden nog naar onderen toe. Zo En dat geeft je ogen ook weer een lekker frisse en open uitschaling. Een heel uitgerust gezicht. Dus als je je heel erg moe voelt en je brengt net zo'n kleine touch van wit aan. Ja, geeft dat gewoon een veel frissere blik. Ik zal het ook even aan de andere kant doen. En zoals ik al zei, is dit potlood gewoon heel zacht. Maar um, als hij wat ouder wordt, dan wordt hij ook wat harder. Dan is hij niet meer zo smeuïg. En dan hoef je het ook niet zo meer... Ja, dan is het zeg maar iets moeilijker om uit te blenden. Maar dan kun je je ook een juist net iets preciezer lijntje zetten. Wat ook wel weer mooi kan zijn. Want nu is hij gewoon super cremig. Zo. En dan dit het resultaat. Het scheelt toch wel, hè? Het geeft echt een heel ander effect. Nou, waar dit potlood ook nog heel fijn voor is, is um, dat je soms van die oogschaduws koopt. En die dan bijvoorbeeld heel fel van kleur zijn. Zoals deze. En dan breng je ze aan op je ooglid. En denk je van, hmm, in, in de doos ziet die er gewoon veel frisser uit. lijkt net alsof de kleuren niet tot hun recht komen als je ze aanbrengt op je huid. En dat kan goed, want je huid heeft natuurlijk van zichzelf... Ook een bepaalde kleur, een bepaalde toon. En als je bijvoorbeeld wat bruiner bent, dan kunnen die kleuren net iets minder heftig overkomen. Omdat je huid ook een kleur van zichzelf heeft. Dus dan is het eigenlijk fijner op, op een, um, ja, een blanco velletje eigenlijk um, die kleuren aan te brengen. En daar kun je zo'n potlood ook heel goed voor gebruiken. Want als je namelijk eerst je ooglid inkleurt met zo'n wit potlood. Je hoeft het niet eens heel netjes te doen. Maar als je het maar lekker uitblendt met een kwastje of met je vinger of... Met een wattenstaafje wat dan ook. En daarna breng je zo'n felle kleur overheen aan. Dan komt die kleur echt veel meer. Ja, die spat gewoon naar voren. Is veel duidelijker. En ja, komt gewoon ja, beter tot z'n recht. Dus daar is zo'n wit potlood ook nog heel geschikt voor. Deze is vrij dun. Maar je hebt ook wat dikkere potloden. Dus daarmee ben je wellicht sneller klaar. Maar ja, zo'n dunnetje is eigenlijk ook gewoon prima. <laughs> nou, en als laatste, wat je ook nog kunt doen met zo'n wit potlood, is net uh, je Cupido boog benadrukken, highlighten als het ware. En ik heb nu vrij roze <laughs> witte lippen. Maar um, als je zeg maar um, net iets donkerdere kleur hebt, kun je net iets mooier zeg maar, dat Cupido boogje benadrukken en net ja, iets meer highlighten. Waardoor je lip ook nog eens voller lijkt. Je moet het gewoon een klein beetje zo uitwerken. En dan heb je eigenlijk al een heel mooi effect. Dus daar kun je zo'n wit potloodje ook nog heel goed voor gebruiken. Nou ik hoop dat je deze video leuk vond. En dat je er iets van hebt opgestoken. Um, misschien ken je nog meer dingen waar je zo'n wit potloodje goed voor kunt gebruiken. Dan hoor ik het natuurlijk graag. En abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Um, als je verder nog suggesties of andere dingetjes hebt, laat het me alsjeblieft weten. En ik zou zeggen, nou, ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.